Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb een hele video opgenomen over hoe je een uh, TCV van uh, Lima kunt voorzien van uh, verlichting op uh, de voorkant. Die was volledig uh, out of focus. Dus ik moet hem opnieuw doen. Um, het voordeel is wel dat ik een beetje weet wat er gaat gebeuren. En dat ik in ieder geval kan zien wat het eindresultaat is. Um, wat ik heb gedaan is, ik heb kleine... Nee, dit is een beter voorbeeld. Kleine uh, ledjes gepakt met een uh, kopje erop. Die heb ik er vervolgens afgeknipt. Uh, om een ruwe oppervlak te krijgen. Die heb ik op tape gelegd. een Beetje lijm erop. En uh, een stuk. Uh, is dit te zien. Kijken. Ja, hier is uh, zo'n stuk net glasvezelkabel erop gelegd. En dat al aan elkaar gaan lijmen. Ik ga er daar ook nog een maken. Want ik heb er nu nog maar. 1 en een half kapotte. Uh, het resultaat is dat je vier pinnetjes op een rij hebt. Hier zit nog wat uh, extra tape omheen. Waarbij, eens kijken, wat ik wil doen, ja. Uh, ik heb een beetje, dit is, oh, kom, ja, ja, ja. Zo, dit is dus de uh, lamp voor de, uh, uh, uh, uh, de witte voorlamp. Uh, dit is de rode en uh, hier is de andere rode en ja. uh, ik heb hier nog een witte zo er zitten nu nog niet de, goede, niet de goede weerstandjes aan maar uh, uh, dit is het, het principe de weerstanden moet ik echt nog uit gaan zoeken maar dat werkt beter in deze kap want als je zo'n kap hebt en zit hij hier binnenin Ehm, um, zien. Zie je hier de vier puntjes. Daar zitten normaal kleine kapjes op. Rode, rode kapjes en witte kapjes. Dus als je die eraf haalt, passen daar precies deze lichtgeleiders in. Dus, nu ga ik kijken of ik ze er ook in krijg. Of op deze manier nu alles vast zit. Kijk, los is het eenvoudig om te doen. Maar nu dat alles vast zit... Nu dat alles vast zit, is het een heel geplieel. Dat is één kant. En dat is de oh, dat was de andere kant. Zo. Hierin. Het is een heleboel gebril om dit voor elkaar te krijgen. Kan het misschien? eigenlijk zou ik gewoon de kabels langer moeten maken voor deze test. Niets, niets. Ik zet er even een stuk. Uh, een een stuk kabel tussen, dat maakt het demonstreren een stuk eenvoudiger. We zijn buiten uh, mannen bezig met het uh, snoeien van de heg. Dat is misschien ook nog er doorheen te horen. Afgelopen weken uh, heb ik het best druk gehad met uh, naar uh, praatjes gaan en uh, werk in het algemeen. Nou, dan nog de paar uh, mislukte uitzendingen erbij. En uh, je hebt zo een vertraging van een paar weken, want ik had niet genoeg uh, backup materiaal om nog uh, live te zetten. Dus is het even stil geweest. Ik ben in de tussentijd wel heel veel bezig geweest met dit project om dit voor elkaar te krijgen. Om een beetje te eh, kijken hoe dat nou werkt. Uh, hoe dit gaat doen. Het is een heel uitzoekwerk geweest. Ik heb hier natuurlijk al eerder naar gekeken. Nou. Zo, zo, het zou toch moeten werken nu. Ja. Eens dat is de ene rode verlichting, de andere rode verlichting en de witte. En de, ja, de witte hier. Kijk aan. Het zijn mooie. Ja, voor mij beter te zien dan uh, op beeld zie ik al. Maar het zijn redelijk mooie puntjes die zich vormen. Kom op. Doordat die uh, glas of die, die plastic lichtgeleider vrij ver uh, naar voren zit, krijg je echt alsof, het idee alsof er een lamp zit. Nou. Dat is bijna niet te zien hierop. Uh, maar, um, ik heb er dus één. Die uh, moet nog. Voorzien worden van uh, de juiste weerstanden, bedrading voordat ik hem vast kan zetten. En ik haal er uh, een tweede, maar daarvan was één lichtgeleider te kort. De rest is ook niet super lang. Ik heb ze toch liever wat langer, denk ik. Uh, maar dit werkt op zich wel, dus ik haal uh, er even eentje vanaf. Oh. Um. Deze moet er vanaf. Ommerkelijk schilderen werkt dit zo. alles, is er nu vanaf behalve de ene die ik graag wilde hebben. Ja, ja zo. uiteindelijk heb ik dus een, uh, een aantal ledjes zo. Dit zijn de korte pootjes en de rode. Met de langere zijn de witte. En ik kan het even nu lekker gewoon kapot knippen. Zo. Ik ben nu al heel benieuwd hoe stevig dat is. Nou, helemaal niet stevig. Kijk. Even bijgeknipt. Dit is mijn eerste versie, dat was hij nog niet zo heel lang. In eerste instantie had ik dus dit met duct tape. En uh, het effect daarvan is uh, dat uh, even kijken. Oh, hier, ik even hier. Ik moet die hier ook nog in. Zo. Eten. Dat is jammer, ik krijg hem zo niet aan de gang. Dit is een duct tape met erop een grote led, daar in twee lichtgeleiders en ook weer een druppel lijm in de hoop dat ik op die manier een redelijk nee, lichtdicht geheel kon maken. Even zoeken waarom ik hem nu aankrijg. Ja, maar er komt dus heel veel licht doorheen aan alle kanten. Um, dus je hele cabine wordt rood. Um, um, nou, ik kan dit ook namaken met uh, uh, tape die wat uh, licht dichter is. Maar dan nog is dat een vrij groot, lomp en fragiel geheel. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets anders. Aangezien letjes. Alibaba, Ali, niet zo heel veel kosten. Dan heb ik gewoon 100 witte, eh, zoals deze, en 100 rode besteld. Verder okay. heb ik dus zwarte isolatietape. Dit. Je legt de led er zo mooi op. En uh, dan pak ik even een, een stukje lichtgeleider. Ook daar heb ik genoeg van, dus dat pak ik nu dit keer een beetje ruim. Leg het er zo op. Uh, wat ik het minste van heb op dit moment is dus mijn lijm. Hup. Zo. Nou, het is wel te merken dat het warm is, het komt eruit gevlogen. Een druppeltje harde plastic lijm erop. Waarschijnlijk zou houtlijm ook wel werken, want het is niet dat het echt goed vast komt te zitten. Dit. Uh, gewoon voor een beetje extra stevigheid, dit laat ik gewoon lekker drogen. Zo. dan. Um, verder heb ik dus gezien, uh, als je die um, witte leds pakt, die hebben vrij lange pootjes. De breedte van de, uh, de, de, de motorwagen is ongeveer precies zo'n pootje. Dus als je die twee um, witte naast elkaar legt met de pluspol gebogen. En je doet ze zo tegen elkaar, dan heb je de breedte van de wagen En dan heb je eigenlijk een goed frame. Daarna hoef je de rest alleen nog maar daarvan vast te maken met een beetje tape. En um, dan krijg je het resultaat wat er nu in die andere wagen zit. Uh, het lastigste zal dadelijk zijn om de weerstanden uit te gaan vogelen. Maar als dat eenmaal gedaan is. Het handige is dus dat je het makkelijk in en uit kunt halen. Wat ik wel ga doen is de... Uh, ik ga niet individueel links, rechts, front, sluit zijn aansturen. Dat vind ik een beetje te overdreven. Uh, Daar heb ik ook de decoders niet voor. Wat ik wel ga doen is de polen van de witte en de um, rode leds even aan elkaar maken. Zodat ik er makkelijker een uh, weerstand tussen kan zetten. Terwijl dat die andere toplichten drogen. dadelijk, uh, als dit uh, allemaal klaar is, dan uh, is de grootste taak die er nog te doen staat het uh, inbouwen van de motoren. Want dit treinstel dit hele, dit, dit hele Lima stijl, heeft twee motorwagens. Zodat hij ook de volledige set van, ik denk nog drie tussenwagens mee kan uh, nemen. Het is dus best uh, wat uh, zwaar trekwerk voor één uh, Lima motor, die toch al niet kent staan om zijn fantastische rij eigenschappen de buitenste gaat straks ook aan de witte draad van de decoder ik ga ook twee decoders inbouwen in de, uh, in de motorwagen of ik bedoel dus eigenlijk één decoder per motorwagen twee decoders in totaal zodat ik niet uh, gekke dingen hoef te doen met draden door de hele trein heen te trekken het bespaart je een decoder, maar ik weet niet eens of de decoders die ik heb, wel uh, het aankunnen om twee uh, motor, motoren aan te sturen. Hoe het kan is dat ze dan doorbranden. Um, ik zoek, ik zoek. Ik uh, heb hier half opgeruimd. Ik ben van alles kwijt. Even wat koffie. Ah, dat helpt om dingen te vinden, denk ik. Omdat de wagen dadelijk toch geen ramen heeft. Er zit één ramen in, natuurlijk aan de voorkant waar ik eigenlijk nog een soort van cabine wil gaan maken. Of dat gaat lukken, dat weet ik ook nog niet. Dat moet nog allemaal uit gaan blijven. Maar daar hoef ik dus ook niet zo heel erg eh, nauw te kijken naar eh, dat er geen draden zichtbaar zijn. Dus ik kan hier gewoon een draad opzetten en daar een eind verderop dadelijk een weerstand aan gaan doen. is niet het mooiste soldeerwerk, maar daar sta ik toch al niet onbekend. Ik heb dit keer wel mijn laptop aangesloten, zodat ik kan zien wat jullie zien. Dat helpt wel in het opnieuw moeten maken van die filmpjes. Ja, daar kan straks weerstand decoder klaar. O, kabeltjes. Daar heb ik een gele nodig. ook niet helemaal mijn pak deze. Ja, ah, nu zijn ze voor de deur beland met het snoeiwerk. Een mooi parkje voor de deur. Waar, uh dat is leuk, heb je zelf weinig onderhoud aan, maar aan de andere kant kun je dus ook niet plannen wanneer dat het onderhouden wordt. En met deze mooie lente is het uh, allemaal flink hard uitgeschoten. Dus het was wel aan onderhoud toe. Ik had gehoopt dat ze dat vorige week vrijdag hadden gedaan. Omdat ik mijn dingen opgenomen had op donderdag. Speciaal omdat ik verwachtte dat ze zouden komen. Maar helaas, ze zijn er vandaag... En gisteren was ik niet in de mogelijkheid om uh, te filmen. Dit zou ik ook allemaal veel makkelijker kunnen doen. Maar dat loopt zo moeilijk. Morgen is weer uh, de beurs in houten. Um, ik denk dat het te goed weer is om daar naartoe te gaan. Ik denk ook niet dat er veel te zien is. kijken of ik daar wel eh, naartoe ga. Ik ben nog wel op zoek naar het een en ander, zoals altijd. Ik moet wel zeggen dat sinds de, <coughs>, de vorige beurs van eind mei, als ik me niet vergis, ik niet zo heel veel gedaan heb. Dus dat ik eigenlijk ook wel aan de andere kant weer genoeg projecten heb liggen. Wachten op lijm die droogt is er uh, uh, is als kijken hoe gras groeit. Het schiet echt niet op. Nou. Ik geef het een zesje. van de kabel. Dit zijn allemaal van die kabels van uh, de decoders van uh, de, de Lace DCC. De hele dunne kabels. Doet dat nou echt fijn is, dat weet ik niet. Voor die lampjes zal het niet veel uitmaken, denk ik. Hoop ik. Ik weet nog niet, nog niet welke decoder ik hierin ga zetten. Waarschijnlijk van die Lace decoders die heb ik toch genoeg. Sondeerpunt is een vervanging toe en uh, ik had dus een kapotte leestekker. Ik heb een mailconversatie gehad met de uh, leverancier en die heeft gezegd dat ik uh, bij de volgende bestelling er eentje extra krijg. Dus dat is mooi. Dan uh, is alleen nog de vraag of ik een extra bestelling doe. Waarvoor voor dit knutselwerk zijn ze prima. Oh, het soldeer schiet ik hier op vandaag. Mijn soldeerpunt is ook een beetje kapot aan het gaan. Dus daar moet ik ook nog wat mee doen. Ik heb al zicht genoeg soldeerpunten liggen. Maar nou, het is er gewoon nog niet van gekomen. Oké. Okay. Deze heeft de noodzakelijke bekabeling erop zitten. vieze oude kooperad. Volgens mij zit het nog uit een oude Fleissman deze raad. Hierin uh, Doe die maar daar op. Zo. Zo. Nu. Frontverlichting is ook ongeveer even helder. Dat is mooi. En uh, jij weer terug. Hier, ja. En de sluitverlichting, niet zo heel goed te zien met deze belichting die ik nu heb, is ook uh, prima. De weerstand die ik gebruikt heb is blauw, grijs, bruin. Uh, Joost mag weten wat dat ook weer is, want ik heb mijn briefje hier niet zo liggen. Ik heb hier meerdere, ik ga daar nog mee spelen welke ik precies uh, wil gaan gebruiken. Nou, deze druppel oude lijm is nog opgedroogd, vind ik. Zo, ik vouw de bedoeling dicht. Ik knip er een beetje van de randjes vanaf. Hoppa. Dat is stap 1. Nu komt er al bijna geen licht meer doorheen. Kan ik dat, als ik hem hierin zou steken, zo. Ik weet niet of de polariteit nu goed is. Er komt er bijna geen uh, licht doorheen. Dan zie je nog wel een klein puntje van waar het uh, er wat licht doorheen komt. Waar uh, het zal een duidelijk uh, mooie lichtsnoer om hem helemaal licht dicht te maken, gebruik ik een stukje krimpkous. dat geeft hem ook net wat meer stevigheid. Zo, het venijn van die krimpkous is alleen dat hij ongeveer op dezelfde, manier, uh, op dezelfde temperatuur begint te krimpen als dat de, uh, de plastic lichterleider begint te verbuigen. Dus het is een Eetje voorzichtig de boel opwarmen. En uh, niet te dicht bij de lichtgeleider komen. Uh, regelmatig draaien. Ik had al hele mooie beelden van kromtrekkende lichtgeleiders. Dat was prachtig om te zien. Die heb ik ook allemaal opnieuw moeten maken. Ga ik niet nog een keer doen, want het is best wel een gedoe. Ik hoop dat het nu goed gaat. Even er iets. De temperatuur iets hoger. Dit is niet de meest fantastische. Wat. Ik weet zelfs niet eens waar het heetst heetste is. Alleen ik merkte laatst dat het doek. Ik hield meteen het doek aan en die verbrandde toen die tegen Dit deel aankwam. Dus mijn gok is dat dat deel heter is dan de punt. Wat eigenlijk ook logisch is. Aangezien daar het verwarmingselement zit. Dit wordt wel een lange aflevering, zie ik. Ik ben al 25 minuten aan het oude horen. En aangezien ik niet knippen edit omdat ik lui ben, krijg jullie dit ook allemaal te horen en te zien. Fink te krimpen, oh, daar ging de lichtgeleider. Ik trok langzaam een klein beetje om, niets heel ernstigs. ergens is. nu niet goed. Het een los contactje of hij is nou juist net kapot gegaan. Meestal zijn het losse lossencontactjes. Is dat een minimale hoeveelheid stroom op? Hoewel, oh minimaal, nee. 2 volt is prima. Is je ziet altijd niet net kapot gegaan. Hè? 8 volt dat lijkt me niet heel gezond. Hmm. Ik ga even uitzoeken uh, wat hier is. En ik hoop zo dadelijk het eindresultaat te kunnen laten zien. Dan zet ik hem ook weer in elkaar. Dan wordt hij iets minder lang. Zo, inmiddels heb ik de tweede ook in elkaar gezeten. Ik overal kabels aan zitten. Het is nu uh, nog een kwestie van de juiste weerstanden uh, gaan zoeken. Zodat de lichten ongeveer even fel zijn. Kijken wat ik er nu aan heb hangen. En uh, dan uh, vastzetten. En ik zou zelfs, omdat er overal nu kabels vast, uh, aan vastzitten, ook nu al kunnen vastzetten in de locomotief. Um, maar ik heb er geen haast mee. Het eindresultaat is dus twee van deze uh, sets. Ze zien er wat clumsy uit, maar uh, ze passen op zich precies. Ze zijn nog wat bij te buigen. En dan heb ik uh, deel voor mijn verlichting klaar in mijn uh, Lima uh, locomotieven. Die zullen later nog langskomen als ik ook de motor aangesluit en de rest van de decoder erin ga verwerken. Dat zal een volgende aflevering uh, worden. Um, bedankt voor het kijken. Het is al langer geworden. Uh, ik hoop dat, het, uh, dat iedereen het leuk vindt. Um, zo niet laat het ook vooral weten in de comments. Daar kan ik wellicht weer wat mee. En uh, tot de volgende keer.